In de vorige video zag je al dat telkens wanneer je met een apparaat het internet opgaat, je data of informatie verzendt en ontvangt. Je kunt het internet daarom zien als een wereldwijd netwerk waarover informatie gedeeld wordt. Iedereen die gebruik maakt van internet sluit zich aan bij dit netwerk. Steeds meer mensen, apparaten en voertuigen zijn aangesloten op het internet. En het internet lijkt misschien onzichtbaar, maar dat is het niet. Het internet is een netwerk van verbindingen tussen computers, overal ter wereld. Al deze computers zijn via kabels met elkaar verbonden. En doordat ze met elkaar verbonden zijn, kunnen ze direct met elkaar communiceren of praten. Deze computers worden servers genoemd. En op al deze servers staat informatie opgeslagen. De servers hebben allemaal hun eigen naam, bijvoorbeeld tiktok.com of google.nl. En nu vraag je je misschien af of jouw computer thuis of je telefoon ook een server is. Nou nee, dat is het niet. Jouw eigen computer, Chromebook of telefoon, wordt een client genoemd. Ze zijn namelijk niet de hele tijd verbonden met internet, maar maken verbinding via je internetprovider. Bijvoorbeeld Vodafone of KPN. Kijk maar eens. Tel je verstuurt vanuit huis een clipje van je kat via WhatsApp naar een klasgenootje. Je bericht gaat dan draadloos door de lucht naar de wifi-ontvanger thuis. Vanuit deze ontvanger of router gaat het via een kabel de grond in. En via dikke kabels onder de grond wordt je bericht door jouw internetprovider naar een datacenter gestuurd. Datacenters zijn hele grote gebouwen die vol staan met servers. Computers dus eigenlijk. Om jouw bericht en alle berichten van alle andere mensen veilig op te slaan en door te sturen naar de juiste ontvangers. Daar wordt je bericht dus doorgestuurd naar jouw klasgenootje. Het clipje gaat via dezelfde kabels onder de grond, via de internetprovider van je klasgenootje naar haar of zijn wifi ontvanger thuis... En draadloos door de lucht naar zijn of haar telefoon en dat allemaal in minder dan een seconde. Datacenters spelen dus een belangrijke rol in alles wat jij online doet. Om te ontdekken hoe zo'n datacenter precies werkt, hoe alle data veilig wordt opgeslagen en hoe een datacenter aan energie komt om alle computers te laten werken, ga je nu een game spelen. De datacenter game. In deze game ga je een mysterie oplossen in een datacenter. Door het spelen van verschillende minigames leer je van alles over datacenters. Zo is er een minigame over servers combineren en eentje over beveiliging. In totaal zijn er zeven minigames die leiden tot het ontrafelen van het mysterie. Start nu je browser en navigeer naar datacentergame.nl Het spel duurt ongeveer 50 minuten. Als je deze game met z'n tweeën doet, kies je voor multiplayer. Dan kun je beide tegelijkertijd spelen. Gebruik de pijltjes... En de WASD-toetsen om te bewegen. Kom je er niet uit, dan kun je Qiqi downloaden. Maar eerst zelf proberen hè. Let op, je kunt het spel niet opslaan, maar je kunt natuurlijk wel gewoon het browservenster open laten staan en even later weer verder gaan. Wanneer je de game hebt uitgespeeld, kom je hier terug en bekijk je de laatste video. Succes!